We hebben TrimaGocci ingezet om echt te gaan communiceren over maatschappelijk verantwoord ondernemen. We wilden dat op een andere manier doen dan via een blaadje dat amper gelezen wordt of een nieuwsbrief. TrimaGocci is een leuke tool om medewerkers binnen een bedrijf bewust te maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is een online tool met een spelelement waarbij je concrete acties kan doen om duurzamer te gaan leven. En ook het leuke is dat het aangepast kon worden op de wensen van TNO, dat het echt relevant was voor TNO'ers zelf. Heel fijn was dat het en uh, ja, algemene kennis heeft over allerlei uh, duurzaamheidszaken, maar ook heel specifiek informatie bevat over wat TNO dan op dat gebied deed. Je kan zien dat mensen meedoen of dat ze niet meedoen. Dat is denk ik al heel belangrijk, want bij een, uh, bij een kantje weet je niet of het gelezen wordt. En we hebben het altijd heel praktisch gehouden, zodat TNO's het zelf echt konden toepassen. Dat is de kracht van zo'n tool als dit. Ja. Elke week is er, zijn er acties rondom een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld energie, e-mail was er één, duurzame catering. E was er was bijvoorbeeld ook werksfeer, in het kader van de productiviteit en welzijn van medewerkers. Je krijgt eigenlijk de mogelijkheid om zelf iets te doen. Bijvoorbeeld een videoconferencingruimte te reserveren. Dat kan bij TNO, maar eigenlijk weet niemand waar je dat moet doen. En voor mij was het dat een heel interessante optie om te kijken of ik eens een dagje of een halve dag een werkplek bij mijn woonplaats in de buurt kon krijgen. Want ik woon een uur van mijn werk vandaan. En dat bleek heel goed te kunnen. Er waren different options in cities like The Hague of Utrecht. En you could go there and work instead of traveling to a tno location. Ik heb een collega een, een, een complimentencheck op zijn bureau gelegd, zonder mijn naam eronder. Dat vond ik niet nodig, maar ik denk dat hij het wel herkende. En een dag later zag ik die bij hem. de muur hangen. was ik bijzonder trots op. En die complimentenactie vond ik heel leuk. Ik heb een aantal complimenten gegeven. Dat vind ik leuk om te doen, sowieso. Dus dit gaf weer een extra zetje. Die actie het Trima Goetje was om iedereen er eens goed op te wijzen van... Hey, kun je nou een mailtje voorkomen of nog efficiënter uh, schrijven? Dat je dat gewoon ook, ook minder tijd kost. Ja, ik denk nu ook wel uh, na over of ik een mailtje stuur of dat wel goed is. Of niet beter even kan bellen wat niet veel sneller is. I liked uh, participating in Triman Coaching very much. I think it's a great opportunity to only not only learn about the CSR uh, within uh, your own. Uh, Organisation, maar dat is ook heel really goed voor teambonding. Ik vind het heel goed dat de trainer you know, medewerkers betrekt bij het nvo beleid uh, Want je moet het toch samen met z'n allen doen. Er zijn in ieder geval dingen waar ik me bewust van ben dat, ik ze, uh, dat het uitmaakt wat ik doe. Ik denk dat uh, Trimagocci een, uh, een hele goede manier is om medewerkers. Uh, ...betrokken te krijgen in, in MVO, in MVO-beleid, in MVO-maatregelen, in MVO-doen. MVO ja, we hebben gemerkt dat uh, meer TNO's nou bekend zijn met allerlei activiteiten die er worden gedaan door de TNO op het gebied van uh, MVO. En ah ja, daar zijn we al heel blij mee.